En dan komen we bij het laatste onderdeel van deze bundel. De toekomst. De nabije toekomst, de verre toekomst. Eigenlijk jezelf een keer openzetten van hoe gaat de toekomst eruit zien? Hoe gaat het er voor mijn kinderen uitzien? Hoe gaat het voor mijn kleinkinderen? Ik weet dat dat nog heel ver is. Hè? Hoe gaat het er voor hun uitzien in deze wereld? Als dus je weet dat mijn grootouders die hadden nog nooit een gsm gezien. Mijn ouders hebben daarmee leren werken, maar konden daar niet goed mee werken. Ik kan daar redelijk mee werken, denk ik. Jullie kunnen daar supergoed mee werken. Wat gaan de volgende generaties weer tegenkomen? Hoe gaat dat eruit zien? Hoe gaat de wereld eruit zien? Rechtsboven zie je een link naar een afspeellijst die ik in YouTube gemaakt heb, met een aantal dingetjes die er nu al zijn en of er aan gaan komen. Um, ja... Dingen die robots in de toekomst gaan zeggen die misschien minder leuk zijn om te zien. Ook goede dingen, hè. Bolly, hun eigen schattige robot die u achterna rolt en zo. Eigenlijk wel heel leuk. Maar ook een stukje over de smart cities. Maar dat ze van in 2030 of 2030 al zeggen van dat gaan de technieken zijn die dan gebruikt gaan worden. Maar ook de wereld in 2050, gaat die er goed uitzien? Gaat die er slecht uitzien? Eigenlijk filmpjes om eens even bij stil te staan en bij na te denken. Hè. Je vindt heel veel van die filmpjes online. Ik heb er maar een paar in gezet. Hè. Deze vond ik ook wel weer goed. Gaan we in de toekomst onszelf kunnen uploaden? En, en als je dan geüpload zit en je bestaat in de cloud als een soort de Sims 4 manneke. En uw lichaam sterft, maar uw gedachten lopen nog verder. Zijt je dan nog mens of geen mens? Zijn allemaal van die, er zijn ook van die series die dat zo'n beetje, beetje uh, bespreken. Hoe gaat de toekomst eruit zien? Waar je waarschijnlijk in gaat leven, is een of andere smart city. Hè. Ze zullen van Genk ook wel een slimme stad gaan proberen te maken. Um, steden in de toekomst zijn nu al veel slimmer uitgerust. Veel snellere technieken. Uh, veel betere verbondenheid en zo. Um, maar we gaan op de een of andere manier... ...smarter zijn, slimmer zijn... ...en we gaan met de robots, moeten samenwerken... ...daarom het fotokje linksboven. Uh, dus samenwerken, dat gaat een basisdingetje zijn... En binnen 100 jaar zal het misschien heel normaal zijn... ...dat je samen in een, in een bedrijf... ...met een robot werkt... ...die je taken geeft, die je misschien uit, uh, uitleg geeft. Linksonder vond ik een... Uh, ...ja, een akelige film... ...niet zozeer dat het akelig was... ...om te kijken wat dat er gebeurde. Uh, niet zoveel verschrikmomentjes in... ...maar wel om even bij na te denken... Uh, ...I Am Mother, ik denk dat die op Netflix nog wel te kijken is... Um, en een film waarin dat de baby's worden opgevoed door robots met slimme intelligentie. Iets waar ik van denk, dat kan toch helemaal niet? Maar ja, we hebben het in de les al gehad over de robotjes die bij ons thuis stofzuigen of het gras afrijden. Dat zijn nu de domme robotjes van nu. Alhoewel dat die ook slim genoeg zijn om uw gras goed af te rijden. En die weten, die leren hoe dat uw grasplein eruit ziet. Of de robotstofzuigers die leren hoe dat uw woonkamer eruit ziet. Bedenk, dat is vijftig jaar verder. En juist gelijk vijftig jaar geleden geen smartphone, geen internet. En nu wel, nu is dat heel normaal, hoe gaat het binnen vijftig jaar zijn? Dat vond ik een voor ja, akelig, hè, dat een babytje een band zou kunnen krijgen met een, een robottechniek. Terwijl dat nu al bestaat. Hè. Um. En dan zijn er mensen die ook het slechtere scenario al aan het bedenken zijn. Hè. Wat met slimme robots die supersnel kunnen bijleren en veel sneller slim gaan zijn dan de slimste mensen die dat geleefd hebben. Hè. Um, ze noemen dat punt waarop de robots eigenlijk ons zouden gaan domineren. Dat heeft een naam, dat heet de Singularity. Waarin dat ze denken, die robots gaan de mensen niet meer nodig hebben. En die gaan misschien alleen heerser worden. Hè. Wat, is, wat is een voordeel van de robots? Die kunnen de ruimte in, die hebben geen zuurstof nodig. Dus die zouden ruimtereizen kunnen maken die wij als mensen niet kunnen maken. En dan kunnen die zich gaan verspreiden. Die kunnen zichzelf veel sneller be beter maken. Het is eigenlijk een akelig ding om bij stil te staan. Maar je moet dat ook in je invulbundeltje, je kan die er even bij pakken. Daarin staat zo'n voor over verzinnen in tien zinnen. Hoe zou het leven er gaan uitzien binnen tien jaar, als jij 25 bent? Maar je mag dat ook een beetje breder trekken. Hè? Wat gaat het leven voor mijn kinderen zijn als die 20 zijn? Hè? Gaan die nog met auto's rijden? Gaan die nog... Dat is nu wel minder. Hè? We hebben het daar in, in het begin van de cursus over gehad. Maar eventjes stilstaan bij de toekomst. En voor jezelf misschien ook. Je gaat waarschijnlijk digitaal je leven verder leiden. Hè? Digitaal werken, digitaal ontspannen. Uh, ja, de toekomst is aan jullie. Hè? Veel succes om er even bij stil te staan.